Welkom bij deze examenbooster voor het vak Duits. Met deze 10 laatste tips weet je zeker dat je volledig voorbereid bent voor jouw examen Duits. Zorg ervoor dat je genoeg oefent, maar overdrijf het niet. Het heeft geen zin om duizenden teksten te maken de dag voor je examen. Zorg er wel voor dat je verschillende tekstsoorten hebt geoefend, zodat je weet hoe je ermee om moet gaan en wat je kunt verwachten bij de verschillende soorten teksten. En leer de signaalwoorden. Signaalwoorden geven bepaalde tekstverbanden aan. Het is heel fijn om die signaalwoorden en dus de verbanden in de tekst te kunnen herkennen. Dit zorgt ervoor dat je de tekst beter begrijpt en weet hoe verschillende tekstdelen zich tot elkaar verhouden. Leer deze dus goed. Leer goed om te gaan met een woordenboek. Als je dan iets moet vertalen of moet opzoeken, zorg dan voor dat je goed weet waar je het vindt, zodat je geen tijd kwijt bent aan het ellenlange zoeken in een woordenboek. Luister op de dag van je eindexamen Duits naar wat Duitse muziek. Zo wennen je je snel vast aan de Duitse taal en heb je jezelf al een beetje voorbereid op je examen. Tip van de dag! Zorg ervoor dat je tijdens het maken van je examen, ...de vier fases van leesstrategieën doorloopt. Zo zorg je ervoor dat je goed voorbereid aan je tekst begint... ...en dat je zo goed mogelijk de tekst leert te begrijpen. Kijk tijdens het lezen van een tekst altijd goed om wat voor tekstsoort het gaat. Is het een krantartikel, dus is het iets feitelijks en informatiefs... ...of is het een stuk uit een roman, of gaat het misschien wel om een advertentie? Dit kan je heel erg helpen bij het begrijpen... Van wat je eigenlijk leest en wat het doel is van de tekst. Mocht je tijdens het lezen woorden tegenkomen die je niet kent, arceer die dan even in de tekst. Ga pas aan het eind van de tekst bepalen of je die woorden ook echt moet vertalen om de tekst te begrijpen of om de vragen te kunnen beantwoorden. Vaak is het namelijk zo dat woorden worden herhaald in andere woorden, worden omschreven, er worden voorbeelden genoemd. En is het helemaal niet nodig om tijd te verspillen aan het opzoeken in het woordenboek. Dus let op, alleen vertalen als je het echt nodig hebt omdat je anders de tekst niet begrijpt. Soms kan het zo zijn dat je ergens gewoon echt niet uitkomt. Let op, zorg er dan voor dat je doorgaat. Op je examenformulier zet je een kruisje dat je weet dat je die vraag nog moet maken, maar ga vooral door. Net als bij woorden die je niet kent, kunnen antwoorden ook op een later moment opeens duidelijk worden. Zet altijd wel op je examenblad een kruisje of een aantekening dat je weet dat je die nog moet maken en dat je makkelijk en snel terug kunt bladeren naar die vraag. En mocht het dan zo zijn dat je ergens echt niet uitkomt, let op. Altijd iets invullen bij multiple choice. Er zijn altijd vier of zes opties. Zorg ervoor dat je tenminste iets invult, want niks is altijd fout. Let erop dat je doet wat er van je gevraagd wordt. Dus moet je iets citeren, dan citeer je dat stuk in het Duits. Moet je, wordt een vraag in het Nederlands gesteld, antwoord je ook in het Nederlands. Doe je niet wat er wordt gevraagd, is het antwoord altijd fout, ook al klopt het misschien wel. Daarnaast, alles staat in de tekst. Je hoeft nooit zelf een mening te hebben, zelf na te denken of in je eigen kennis te putten. Alle antwoorden staan altijd in de tekst. Ik wens je heel veel succes met jouw examen Duits. Veel succes met de voorbereiding. Veel succes met het eindexamen Duits.